In deze video laat ik zien hoe je een bestaand videobestand dat je hebt opgeslagen kunt uploaden in Microsoft Stream. Microsoft Stream is het videoplatform wat onderdeel is van Office 365. En je vindt het op de startpagina van Office 365. Hier zie je de knop Stream. Staat die hier nou niet bij, dan kan je ook kiezen voor alle apps. En dan kun je Stream daar terugvinden. Hij staat ook onder de app Launcher links bovenaan in beeld. Ook hier heb ik hem vastgemaakt, zodat hij altijd zichtbaar is. Zie je hem hier nou niet, ook kan je hier weer kiezen voor alle apps. Ik klik op stream en het video platform wordt geopend. Je ziet dan video's die jij mag zien en je ziet je eigen content en je ziet ook eventueel zaken waar je op geabonneerd bent. In de eerste, het eerste overzicht daar zie je video's die trendy zijn, dus die veel worden bekeken. En dat kunnen video's van allerlei mensen binnen jouw organisatie zijn. Dit is een platform wat alleen binnen jouw tenant, binnen jouw Office 365 omgeving zichtbaar is. Uh, en er kunnen dus niet externe video's gedeeld worden. Als je kiest voor plus maken, hierbovenaan, dan kan je een video uploaden, de bovenste optie. Ik klik daarop en je kunt nu of de verkenner openen en het bestand hier naartoe slepen, of je klikt op blader. En dan wordt de verkenner ook geopend en kun je de video hier terugvinden. Ik heb hem opgeslagen op mijn bureaublad. Ik klik er één keer op en ik kies voor openen. En het bestand wordt nu geüpload. Je ziet dat hij daar meteen mee aan de slag gaat. Je kunt de naam aanpassen. Hij neemt standaard de naam die je de video gegeven hebt neemt die over als titel. Maar die kun je aanpassen. Je kunt er een uh, extra... Beschrijving bijzetten, die heb ik nu gewoon even geplakt. En je kunt hier nog uh, wachten tot er miniaturen verschijnen. Hij zal dan allerlei uh, ja, uh, screenshots uit de video pakken en daar kun je er eentje van selecteren. Uh, verder is dat nu niet echt van belang. Uh, je klikt op machtigingen, dat is het volgende item. En dan zie je dat standaard aangevinkt staat dat iedereen in je bedrijf dit, uh, dit videobestand mag zien. Dus deze video mag afspelen. Je kunt ook hier andere selecties maken. Je kunt deze uitvinken. Dan is die dus alleen voor jouzelf zichtbaar, want jij bent nu de enige, de eigene. Die staat hier aangegeven. Je kan ook uh, voor groepen kiezen, dus bijvoorbeeld bepaalde klasseteams die je hebt. Als je daar de naam van weet, dan uh, kun je die hier invoeren. Je kan eventueel ook een video toevoegen aan een kanaal. Dat moet je dan wel eerst maken via maken en dan kanalen. Dan kun je je video's ook in een bepaalde volgorde zetten of ze onder een bepaalde categorie plaatsen. En je kan met individuele personen hier ook nog machtigingen geven. Dus als je personen kiest, dan moet je hier het e-mailadres van de persoon invoeren. Gaat die zoeken in het adresboek en dan zul je die persoon ook kunnen toevoegen. Iemand die alleen een vinkje heeft onder weergaven, die zal dus de video alleen kunnen zien. Als je dit selectiefakje inschakelt, dan staat er ook bij. Dan wordt degene die je hier ook de, het vinkje voor geeft, die wordt mede-eigenaar. En dan kan die ook de video zelfs ook nog verwijderen als je dat zou willen. De machtigingen laat ik nu zo staan. Hij is voor iedereen in mijn bedrijf zichtbaar, dat vind ik prima. En dan is er nog een uh, stukje opties. Uh, ja, dit, uh, hier verander ik zelf eigenlijk nooit iets aan. Dat kun je zelf uh, bepalen als je een buitenlandse video hebt en je hebt een ondertitelingsbestand. Dan zou je dat hier eventueel ook nog uh, kunnen toevoegen. Uh, opmerkingen laat ik gewoon staan. Mensen mogen hier ook op reageren. En ik kies op publiceren. En dan is in principe de video is nu naar stream geüpload. Ik krijg dan in mijn uh, mailbox vanzelf een bericht waarin staat dat de video klaar is, want hij moet op de achtergrond nog verder gerenderd worden. En dan is de video beschikbaar via mijn inhoud. Dus ik daar kijk en ik ga naar video's. Dan zal ik daar mijn video terugvinden. Hij staat hier ook al. En hier zie je met een groene vakje dat hij met iedereen in de organisatie gedeeld is. En eventueel kan ik dus de, de aanpassingen hier nog verder weer doen. Met videodetails bijwerken. Dan kom ik weer op dezelfde plek uit als die ik net liet zien. Als ik de video wil bekijken, dan klik ik daarop. In deze video laat ik zien. En als ik de video wil delen, dan klik ik hier op delen. En krijg ik een link die mensen die je kunt kopiëren en die je bijvoorbeeld in een mailtje kan zetten. Of in Teams of op een plek waar je dus wil dat studenten... Erop klikken, zorg dan wel voor als je die uh, link hebt uh, aangemaakt dat die ook echt gedeeld is met dat die studenten echt gemachtigd zijn om deze video te zien.